Now I'm right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPBA en Moor. Handrem. En vandaag gaan we um, van Amsterdam naar GNZ. Ik ben vergeten, uh, we gaan ergens naartoe. Hallo, ik moet hierdoor. Ik ben een volgende voertuig. Ben, rollen we? Door. Uh, we gaan naar Zweden, geloof ik. Beter laat je mij voor Volvo. Ja, sociaal dankjewel vrachtwagencollega, die laat mij gewoon. Uh... Wow, sturen, sturen, mogelijk, even alles goed zetten. Ja, weet je, ik ben veel sneller dan deze vrachtwagen en die Volvo. Dus dan ga ik ook niet wachten voor... Uh... achter hun. als hij vertrekt dan uh, oh, ik kan daar het stopplicht zien volle gas volle gas we gaan onze vracht ophalen met mijn eigen scania ja we rijden wat harder dan normaal dan mag bedoel ik Ja deze is ook wel erg snel en we knallen bijna op een auto uh, even kijken of ik erop moet Okay. En daar hebben we een bepaalde vracht en dat is uh, die staat waarschijnlijk ook klaar. Ik weet niet wat we gaan vervoeren. Ik wil alleen dat we naar o o o iets met een O gaan in uh, Zweden. Vrachtcentrum. Waar wouden we heen gaan? Helsenborg. Daar zit geen O. Ja, daar zit wel een O in, maar ik dacht dat begon met een O. We gaan Grind vervoeren. 16 ton Grind naar Helsenborg in Zweden. Let's go! zou ik zeggen. Niet iedereen heeft de Zweden DLC, die kun je kopen. Geen idee hoeveel die kost. Dat is geloof ik de Scandinavia DLC of zoiets. En dan even aansluiten. Op remmen. D aansluiten. En vooruit. En we gaan 14 uur en 50 minuten voor de, die dat is niet echt maar dat hadden jullie vast al door het gaat altijd veel sneller dan daadwerkelijk maar um, ja in die tijd kan ik echt niet blijven praten um, dus ja jullie zullen misschien ook wat stiltes horen misschien tot ik gewoon een volledige video tijdens editen. Gewoon wat lekker muziek op de achtergrond de onderplak helemaal goed. Uh, we moeten wel nog even gaan tanken, want we hebben de realistische tank uh, iets brandstof, realistisch brandstof verbruikt. Dat betekent dat we uh, dat als je zeker met zo'n zware vrachtwagen, met zware ton, uh, uh, met zware, met een zware trailer, tot het best nog wel veel gebruikt, verbruikt. Dus uh, we gaan het zien hoe snel het leeg gaat. Ik zal hem even instellen dat ik kan zien hoeveel kilometer ik nog kan. Nog 600 kilometer. Jo, we gaan een grandieuze rood. Oké, okay, um, even kijken. Ja, Het is natuurlijk zo. Ik heb ook iets met realistisch remmen of zoiets ingesteld. Dat je waarschijnlijk met zo'n trailer achter niet zomaar even makkelijk kunt... Uh, tot stilstand komen. Er is dus al ruim van tevoren beginnen met remmen. Dit is altijd een kutpunt. Ik snap niet dat ze hier geen stoplichten hebben gedaan. Dit zou nooit in nederland zou zijn. Zou van links komen dan rechts hebben we niet zo goed zicht. Maar je steekt eigenlijk gewoon de snelweg over. En er blijft verkeer komen altijd. Ik kan misschien beter een stopvoets uh, gaan rijden. Stoppen ze. Ja, dankjewel. Heel aardig van jullie, dankjewel. oei Rechts Oké. En we zijn vertrokken. Er komt een lange saaie weg op de snelweg. Ik ga hier meteen tanken, want het gaat toch wel snel. gehad. Misschien zullen we onderweg nog wel een keer moeten tanken. Want we moeten nu 970 kilometer. Ik heb beter die andere kunnen pakken. Ik kom er mooi uit. Nou, kan gebeuren. Zo, staan we zo. Even kijken. Motor. Oh, wat gebeurt er allemaal? Geen radio. Motor uit. Andrum even aan staat. Vol gooien. Oh. Nee, motor uit. Lekker vol gooien. Hoppa. 635 euro naar de piep. Dankjewel. Nou, we hebben toch een eindig geld. Dat was een mot. Ik dacht van, uh, het was vooral voor die special transport deals. Je want dat doen we vandaag niet. Vandaag gewoon weer een video. Ja, uh, daar moest je zoveel geld en level voor zijn om dat te kunnen spelen. Dus ik dacht van, dankjewel voor het, uh, dankjewel, dankjewel, het soepeltjes. Uh, dus ik dacht, ja, laat ik dan maar gewoon weer even, uh, laat ik dan maar gewoon een motte kan pakken en uh, daarmee verder gaan. Nu dus naar uh, Zweden. Het viel mij de laatste keer, en ook oh, sorry, groot licht. Ik heb jullie dus een keer gevraagd van, uh, nou wat vind je waar moet ik de volgende keer heen rijden? Uh, ja dat is wat moeilijk want uh, er staat dan oh, ik er nog, oh, nog slapen er staat dan van uh, deze rit verloopt over 5 of over 12 uur dus ik kan wel kiezen om naar uh zeggen jullie kunnen kiezen om naar Italië te rijden maar dat staat dan over 12 uur verloopt en als jullie dan een week later kiezen ja dan is die alweer weg ja dan kan ik misschien wel een nieuwe rit naar Italië zoeken dat is niet zo handig uh, dus uh, ja jullie hoeven niet te kiezen op het einde van deze video kunnen we misschien wel gewoon zeggen van rij naar uh, weet ik het waar rij naar Italië ja bijvoorbeeld die heb ik niet geloof ik, ik geloof niet ja ik kan een bepaald gedeelte van Italië maar dat is ook nog zo'n zo'n uh, zo'n DLC waar je naar het onderste gedeelte van Italië kunt, maar dat heb ik niet. Ik krijg ook iets harder dan normaal, een vrachtwagen mag maar 80 blijkbaar. Want dat is uh, voor mij de limiet, snelheidslimiet. Maar ja, ik ga maar even wat harder rijden, want ik kan veel harder rijden. Nou, zijn we zijn over een paar uur nog niet uh, daar. Je moet wel gaan slapen, want het gevaar van het gapen, en rechts, of eigenlijk op de navigatie, wat je rechts in beeld ziet, in het boonse balkje zie je dat hij helemaal blauw is, het bedje Dat betekent dat ik echt moe ben. En dan het poppetje niet ikzelf, want ik ben niet moe. Um, maar de, het gevaar is dat hij zijn ogen dicht gaat doen. En als hij zijn ogen dicht gaat doen, um, en dat is dus gewoon tot het beeld even zwart wordt, zo langzaam gaat dat zwart worden, het gevaar is dat we dan echt gewoon um, geen idee hebben waar we naartoe rijden. Het is dan even voor 5 seconden zwart, maar je zult zien, het wordt al rood, dus het is echt. Oh, humor. Um, het is echt zo dat je denkt van nou ik rij gewoon goed, ik zie niks, maar ik rijd gewoon rechtdoor en vervolgens ben je zo aan het rijden, snap je? Dat je gewoon richting de vormdeel gaat. Dus zo snel mogelijk even stoppen en slapen en dan vanzelf gaat hij heel veel paar uur verder en dan is dat ook weer dat probleem opgelost. Maar we rijden gewoon met verkeer mee, 130, gewoon logisch, maar ja. De vrachtwagen kan het hebben en ik ook. Als ervaren ETS2 chauffeur. Moet dat gekomen? komen. Alhoewel is dus het niet heel veilig met zo'n vracht, stel je moet opeens abrupt in de remmen dan uh, zit die uh, die vracht die werkt niet mee om snel tot stilstand te komen misschien dat ik zelfs um, een stukje, kijk ik moet gaan remmen een stukje heel snel, versnel doe dus bijvoorbeeld dat ik 10 minuten lang snelweg um, 10 minuten snelweg verkort naar 2 minuten, maar dan tot jullie wel zien dat ik ook echt rijd. Oh, nu wilt u niet meer. Ja, nou, okay. Maar dat ik bijvoorbeeld... Uh, dat ik dat gewoon versnel. Want ja, ik kan wel blijven praten en blijven praten. Maar ja, dat heeft echt geen keer verkeerplaatsen voor 500 meter. Ik moet snel die bus nog inhalen, anders mis ik hem. Oh, nee, red ik makkelijk Zo, dus gaan we hier even slapen doen. Op de grens van Nederland met Duitsland. Oh, waar moet ik stoppen? Ah, daar. Oké, okay, lekker bek. Zo. Tot zo. Doem, doem, doem, doem. En het is twee uur s middags en we gaan weer antram eraf, antram erop. Dat was de verkeerde vrij. En we zijn zo weer opeens op de snelweg. Geen invoegstrook uh, of iets. Allogisch, maar goed, we hebben toch geen verkeer. En we zijn wel vertrokken. Zullen uh, dus we een kaart er even bij pakken, nou, dan gaat het een lange weg worden. Uh, dus op zich. Ja, dat is alleen maar snelweg. Ik zal eigenlijk voor tot we een beetje tot hier zo uh, gewoon lekker.. Oh, en nee, wacht. Oh, wacht even. Ik ga wel naar Zweden. Waar moet ik dan de... de oversteek maken naar... Ik dacht altijd dat het Zweden altijd met een boot moest. Maar goed. Oh, god, wat ben ik aan het doen. Oké, okay, nou. Um, we kunnen dit gedeelte wel even hier, wat we nu gaan rijden, een beetje versnellen. Ik zeg niet tot wanneer. Ik zou zeggen, muziekje gaat wat harder. Um, mijn stem gaat even weg. Ik ga even focussen op het rijden en ja, als er iets gebeurt, dan zijn er erbij. Dan zorg ik gewoon tot het weer in beeld komt uh, tijdens het editen. Uh, zorg ik er wel voor. En zal ik er gewoon bij praten. Maar mocht er niks gebeuren, ja dan uh, kunnen jullie eventueel doorspoelen. Maar jullie kunnen ook gewoon naar uh, blijven kijken hoe ik uh, alsnog gewoon daar naartoe rij. Maar dan met uh, muziekje en wat uh, versneld. En heel veel snelheidsbekeuring Tot zo dan. The sunshine breeze the light, fill me up with a flame I will let you in Save it, seven, it, seven, it, seven, it, Ik denk dat het wel weer een mooi moment is om uh, verder te gaan met praten. We zijn in Denemarken, dat betekent als het goed is. Even kijken. Uh, ja, hier zo. Eigenlijk zijn we nog helemaal niet zo ver van Groningen af, hè? maar het voelt echt als een eeuwigheid. We gaan nu via Denemarken hier de oversteek maken via een lange brug, denk ik. En dan uh, gaan we hier wat tolwegen tegenkomen en dan gaan we zo naar Helsingborg. En dan uh, kunnen we veel binnenkort nog eens naar uh, Linkenupken en de Urkebruen en Vaskneur en Upsekleur en de Stokkenleur en een Knukken en dat soort dingen allemaal. Ik heb geen idee wat dat allemaal is. Maar uh, dat is niet voor deze video. We gaan nu lekker verder rijden. Ja, onderweg uh, wat, uh, wat bijna aanrijdingen gehad. Wat, wat onoplettendheden van mij. Maar niet achter mijn telefoon. Niet mijn telefoon aangeraakt, maar gewoon, ja weet je, het is zo. Dan rij je twee baans en dan opeens gaat de ene baan links gaat rechtdoor en de rechterbaan gaat voor rechts af en dan rij ik steeds netjes rechts maar dan moet ik laatst laatste moment naar links en dan komt er een auto met 130 aan en ja, allemaal een beetje stress. In uh, één uh, keer verloor ik bijna de controle omdat mijn, uh, ik was ondertussen ook aan het renderen en dat was klaar en dan krijg ik altijd zo'n melding. En ja dan stopt dus de game opeens, dus ik, ik, klik, uh, ik, daar, ik klik die melding weg, ik start de game erop of ik ga we verder met de game. En dan opeens ga je verder met rijden meteen, dus ik schrok een beetje en mijn muis vloog die kant op en dan ga je te toch tegensturen en dan ja, dan ja, dat. Maar goed, maar uit. Nog vijf uur in het spel, dat betekent uh, geen idee hoe lang nog voor ons. Misschien tot we nog een keer een gedeelte met uh, alleen uh, geluid of alleen uh, rijden zonder praten met uh, muziek, maar dat zie wel. Of dat kan ik altijd zelf nog bepalen. Ik, ik kan ook, ook. zie je dit is zo'n plek. Als je even niet oplet bij de lul. Um, ik kan altijd nog zelf ervoor kiezen om uh, gewoon ondanks dat ik praat de muziek eroverheen te gooien en uh, mijn mond te houden. Ik blijf hier rijden want je ziet twee pijltjes voor ik door hier en dan zal er zo wel een afslag komen die nergens op slaat. heel Euro Truck, Simulator 2. Dus, uh, Dus ja, we rijden veel harder dan normaal 140 maar goed anders komen we echt niet op uh, onze bestemmingen. Ja, oh, ik ga wel ontwiebelen. Maar ja, het, het is ook wel een, een vrachtwagen die het makkelijk kan hebben en dan gebeurt dat al snel. En ik denk dat het ook zo is als je echt een snelle auto zou hebben. Nou, ook echt snel. Dat je ook gewoon continu snel rijdt. Want ja de auto kan het. Een auto doet het, als je een beetje gas geeft met die auto's. Dan zit hij al op 100, makkelijk. Dus ja. Oh, een vliegtuig zo die komt hard aan gek die kwam al heel hard aan voor een land vliegtuig ook zo uh, helemaal uit het niets dit dan die lange weg naar Zweden? Ik weet het niet, ik heb het gemist. We, we zouden een paar keer over het water gaan. Ik denk dat dit hem is, want ik zie ook nog niks uh, aan de andere kant. Toen net zouden we al meteen een vuur, Nou, Dat is ook niet fijn. Is dus goed, dus kunnen we daar in principe gewoon met 130 door scheuren. Dus we maar niet doen. Nu is de auto pas rechts, en dan ook links. Oh, die is dicht. Oh, die is dicht. Oh, die is dicht. Oh, die is dicht. Oh, dicht. Oké. Okay. Deze is open, dan maar betalen. Ik kan geen zweet trouwens. Goed hallo Ik zeg maar iets Enter, yo, oppa Ciao, ai ai Ik denk dat ze me begrijpen Ik weet trouwens helemaal niet waar ik ben. Ik denk dat ik een zweet ben. Geen file in hè, mensen, want daar hebben we geen zin in hè. Zijn er zijn eigenlijk files en e Truck geloof ik niet hè. Niet echt filevorming door geen reden ofzo. Ja, Met reden is er geen filevorming. Dat is gewoon nooit filevorming. Tenzij je zelf iets voor zeg maar ja. Dan is er file voor jou en dan is er niet in. Daar zijn we dan bijna, in heel Helsenburg of zoiets. handruim erop en even wachten handruim eraf Mijn nee, gas oh nee Au! <laughs> wat de fuck? ik dacht dat ik als enige groen had handruim erop kut nou we waren zo close doei Niks gezien niks gedaan 10 seconden voor aankomst hebben we een aanrijding hallo police ah, ik had er echt niet ik dacht ja aan de ene kant nee is dat logisch in Nederland dat moet ik zelf weten ik heb mijn wijs al een tijdje um. ah, dat is toch de moet. nee normaal moet je op een kruispunt ja oké okay. was misschien het is mijn fout zo is het mijn fout want er was recht doorgaand verkeer en ook mijn fout dat ik had moeten weten dat de rest ook groen had kunnen of dat hij in ieder geval groen had kunnen hebben en ook waarschijnlijk had zo voldoende helemaal goed joh nou goed mensen ik ga heel bedankt voor het kijken laat maar even weten of we vanuit de uh, als we iets dus oftewel van hier verder Zweden in moeten of we terug Europa in uh, ja laat maar weten ik zou zeggen tot de volgende en uh, heel veel uh, nee niks heel veel uh, tot over twee dagen want dat is weer een nieuwe video zoals altijd doei